Heb jij wel eens stress van jouw bedrijf? Herken je het gevoel dat er zoveel te doen is en dat je gewoon te weinig tijd hebt? Te weinig tijd voor je klanten, voor je social media, voor je innovatie, voor je nieuwe strategie. En misschien zelfs te weinig tijd voor je eigen gezondheid en voor je gezin. Beetje tijd kun je niet kopen, maar tijd kun je wel maken. En als je dat slim doet, krijg jij minder stress en wordt je bedrijf gezonder. En jijzelf trouwens ook.